Welkom bij de Customer Engagement Podcast. Mijn naam is Alexander en samen met onze partner Frank Watching brengen we jou de mooiste gesprekken met de meest vooruitstrevende klantcontactprofessionals van Nederland. Ontdek hun geheimen en leer hoe je elke dag de optimale combinatie maakt tussen data, processen, mensen, maar natuurlijk ook technologie. Welkom bij de Customer Engagement Podcast van Obi-Fran en Frank Watching. We gaan het vandaag hebben over kennismanagement. Ik zit hier met Martin van Heusden van EVbox en Tinky Bart van TKC Digital. Martin, wil jij je even voorstellen? Ja, inderdaad. Nou, Martin van Heusden dus, EVbox. Um, EVbox is een organisatie die laadpalen produceert en verkoopt... en de uh, beheerssoftware die daarbij uh, hoort. Uh, typische klanten zijn daarin uh, grote leaseorganisaties... Uh, Automobielmerken, uh, uh, ook, maar ook eindgebruikers, leaserijders uh, enzovoorts. Dankjewel. Tinky, wat brengt jou vandaag hier aan tafel? Dankjewel voor de uitnodiging. Uh, mijn naam is Tinky Bart. Ik ben directeur van TKC Digital en uh, bij TKC Digital hebben we een missie. Wij helpen grote organisaties om vragen die klanten aan ze stellen in één keer goed te beantwoorden. En dat doen we met behulp van kennismanagement. En daar gaan we het over hebben vandaag. Dus Alexander, kom maar op met die vragen. Ja, we hebben er genoeg voorbereid voor vandaag. Ja, leuk. Um, en dan maar met de eerste vraag te, te beginnen. Waarom is kennismanagement eigenlijk noodzakelijk voor een organisatie? Stel je die vraag? Ja. Naar? Nou, um, kennismanagement helpt bij het in één keer goed beantwoorden van vragen die klanten stellen of je doelgroep. En uh, daarom is het belangrijk en noodzakelijk dus. Hij ah, zegt in één keer goed uh, de, de vragen beantwoorden, ja. maar daar heb je wel de juiste informatie voor nodig. Dus Martin, hoe kom je dan aan die informatie? Okay, die informatie die haal je inderdaad uit je organisatie zelf, maar ook uit de vragen die klanten zelf ook stellen. Um, en dat breng je dan eigenlijk weer terug ook naar uh, de organisatie, onder andere voor productverbetering, maar ook in je kennismanagement systeem. Kennismanagement systeem hoor ik hier. Want uh, ja, ik zou denken, kennismanagement, weet je, we gaan met elkaar bij elkaar zitten en dan, uh, hè, dan bespreken we het een keer en dan weten we het ook. Um, een systeem, waarom heb je eigenlijk een systeem nodig voor kennismanagement? Um, met grote volumes kan je het niet allemaal meer in een boek opschrijven. En uh, wat ook niet, uh, niet onbelangrijk is, is dat alles wat de klant jou vraagt, eigenlijk terug moet vertalen naar betere processen, betere producten en betere dienstverlening. En als je dat niet goed vastlegt, niet mm -hmm. de juiste context hebt, ja, dan mis je gewoon heel veel informatie. En die, die bewaar je eigenlijk in zo'n systeem. Oké. Okay. En uh, heeft iedere organisatie zo'n systeem uh, nodig? Of is er een bepaalde omvang van organisatie wanneer je zo'n systeem nodig gaat hebben? Ja, ik vind het discussiesysteem altijd een lastige, want het is niet alleen maar een systeem. Um, ik, doe, ik ben al, nou, ik denk al bijna... 25 jaar uh, actief in het uh, werkveld kennismanagement. Mm -hmm. Ik krijg nog steeds elke dag de vraag, hey Tinky, heb je een systeem voor mij? En dan denk ik, ja, ik heb heel veel systemen voor je. En er zijn talloze systemen op de markt die uh, kennismanagement uh, ondersteunen. Uh, maar het gaat erom welk systeem past bij uh, jouw organisatie en dus ook de omvang van jouw organisatie. Um, bij de strategie die je hebt en in welke kanalen je de kennis eigenlijk allemaal wilt gebruiken om de vragen die je doelgroep stelt te beantwoorden. Uh, dus eigenlijk, hè, welk systeem kan het hele proces rondom kennismanagement nou voor jou het beste faciliteren? Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat, dat dat een belangrijke vraag is in de hele zoektocht naar hoe kan ik nu vragen van klanten of van mijn doelgroep in één keer goed beantwoorden? Uh, welke content komt daarbij kijken? Waar stop ik die content in? Met andere woorden, in welk systeem? En hoe ga ik dat beheren en ja, welk systeem voldoet dan aan de wensen en de eisen die ik heb? Ja, dus als ik het goed begrijp, begin je niet met het systeem? Wat mij betreft niet, uh, maar vaak genoeg gebeurt dat wel. Daar kennen wij elkaar ook van. <laughs> <laughs> en meestal is er wel al een systeem, uh, maar is er niet goed genoeg nagedacht over wat wil ik daar nu eigenlijk mee bereiken? Ja. En hoe ga ik ermee werken? Hoe beheer ik het? Hoe richt ik het in? En hoe ga ik er ook echt lol van hebben? Uh, ...door de data die eruit komt ook echt zo toe te passen... ...dat je inderdaad bijvoorbeeld uh, niet alleen die vragen in één keer goed kunt beantwoorden... ...maar ook een product of een proces kan verbeteren. En dus eigenlijk structureel een verbetering doorvoert... ...waardoor de hele vraag niet meer gesteld ja. wordt. En dat is natuurlijk uiteindelijk ja, wat mij betreft het ultieme doel. Alles ja. werkt, alles klopt, er worden geen vragen meer gesteld... Dan ...heb je ons ook niet meer nodig... Ja, dus dus we, zijn, we zijn klaar voor vandaag. Nee, uh, alle gekheid op een stokje natuurlijk. Want als je, als je dan kijkt, zeg maar, ik hoor, ik hoor hè, mensen, processen, content. Wat, wat zijn dan zeg maar, de, de succespijlers? Wat moet je minimaal gaan organiseren binnen je organisatie als je met uh, ja, kennismanagement aan de gang gaat of het nodig hebt? Nou, ik denk, ik denk uh, een paar, gewoon een paar dingen. Je hebt uh, nodig dat iedereen het belang ervan uh, onderkent. Uh -huh. um, dat iedereen dus ook de klant zou zeggen, in zijn uh, uh, perspectief heeft, uh, in welke rol die dan ook heeft. Uh, vervolgens uh, heb je inderdaad, uh, ga je met je klant in, uh, in dialoog om te kijken okay, welke informatie heb ik nodig om uh -huh. inderdaad mijn product te gebruiken, de diensten te gebruiken, etc. En dan moet je dat een soort lerend uh, uh, proces laten worden over systemen, ik heb het eigenlijk altijd liever over systematiek. En eigenlijk, uh, zeker ook nu met het laatste traject bij EVbox, hadden we niet alleen uh, vrij snel de complimenten van, uh, van onze klanten te pakken, maar heel snel kregen we ook uh, uh, vanuit de interne organisatie uh, terug van, hé, hey, nou weet ik hoe het zit. En dat is eigenlijk omdat iedereen vanuit zijn eigen perspectief werkt, maar nooit echt de samenhang goed, uh, goed ziet. Met inmiddels een goed knowledge management artikel snap je die samenhang een, een, een stuk beter. En uh, um, als je daarmee... Is, dus voor jullie werkt het? Ja. Um, maar ik begreep wel, zeg maar, je hebt wat hulp erbij nodig gehad om het te laten werken. Ja, want het is echt een vak. Hè? En uh, Tinky zegt net niet voor niks, uh, ik zit al 25 jaar in het vak, mm -hmm. het is een vak. En um, ik had uh, snelheid nodig en ja, met Tinky al een paar keer eerder samengewerkt. Um, dus ik weet dat de snelheid dan gemaakt kan worden. En in een half jaar tijd uh, hadden wij ons net als een knowledge management op uh, poten staan. Mm -hmm. um, sneller dan uh, IT het bijen kon houden. Dus het <laughs> eigenlijk iets sneller nog. Dus, uh, maar in, uh, in zes maanden uh, hebben wij eigenlijk onze hele online informatievoorziening uh, om kunnen zetten naar een platform waar we nu verder op gaan bouwen. En want jullie, zijn, hè, jullie zijn een snel groeiende onderneming. Uh, dat betekent veel nieuwe mensen erbij. Dus ja. die kennis is daarvoor. nodig. Um, uh, maar hoe onderhoud je het dan? Want uh, hoe zorg je ervoor? Want uh, jullie zijn een zitten in de veranderende markt. Hoe zorg je dan voor dat die kennis uh, up-to-date blijft? Voor mij is Customer Support echt het vliegwiel van een lerende organisatie. En uh, mijn medewerkers schrijven hun eigen artikelen als ze hem niet kunnen vinden. Uh, maar ook mensen in de organisatie schrijven hun artikelen als ze het niet kunnen vinden. En die gaan dan naar het managementteam toe, manage, of uh, het kennismanagementteam ja. toe. Um, en die maken dat dan, zeg maar, didactisch juist. Of die zeggen van, joh, dat artikel is leuk, maar hier staat het ook. En dan kijken we naar beide artikelen van hoe kan het dat die niet gevonden is. En zo ben je eigenlijk continu aan het verbeteren. En mijn hoop, en dat is mijn. Mijn praatje intern altijd is dus dat zou ik de 10 meest gevraagde of de meest gestelde vragen van nu straks in het product zitten. En dat ik dus dan weer 10 nieuwe uh, meest gestelde vragen krijg en dus ook het producten constant verbeteren Dus het draagt ook echt bij aan zeg maar, het verbeteren van je product, ja. het veranderen van je, van je, van je strategie. Ja. Um, als je kijkt naar, en je hebt het ook over customers, customer support. Uh, wordt het dan alleen binnen customer support, binnen jullie organisatie, gebruikt? Of is management voor de hele organisatie? Nee, zowel de, zeggen, de, het aanleveren van artikelen gebeurt vanuit de hele organisatie, maar ook het lezen van artikelen uh, gebeurt door de hele organisatie. En daardoor zie je ook, uh, dat krijg ik althans veel terug, dat mensen veel beter begrijpen wat het belang is van hun werk mm -hmm. in, de, in de, zeggen, de service en dienstverlening naar de klant toe. Inkie, um, nou ja, dan gebruik je die vragen, dan, hè, en het is top om te horen dat medewerkers dat ook daadwerkelijk gebruiken en zien van, hé, hey, wat is mijn rol binnen de organisatie? Hoe meet je nu eigenlijk het succes van kennismanagement? Goeie vraag, die, die krijgen we natuurlijk ook zeer regelmatig. Um, kijkt eigenlijk naar twee dingen, enerzijds naar je doelgroep, wat voor vragen stelt je doelgroep en waar stelt je doelgroep die vraag? Uh, in het geval van een Easybox uh, zijn klanten, uh, stellen klanten ook hun vragen online. Ja, dat wordt ook gemeten. Iemand gaat naar een website of naar een portaal, wil daar de vraag beantwoord krijgen. Als dat lukt, dan komt er geen ticket. Als het antwoord daar gegeven wordt. Als dat mm -hmm. niet lukt, dan gaat er een ticket de organisatie in richting de supportorganisatie. En die moet vervolgens opgepakt worden. Nou, het aantal tickets zal uh, dalen op het moment dat je meer vragen op je online portaal kunt beantwoorden. En dat is één manier om, om je succes te meten. Um, een ander is, als je kijkt naar je hogere doelstelling, um, in het geval van EVbox, een snel groeiende organisatie uh, met een steeds groter aantal klanten. En dus als elke klant een vraag gaat stellen, dan zal ook het aantal contacten enorm stijgen. Um, zij hebben, uh, en dat vond ik het, het, het aantrekkelijke van de opdracht, een 90% digitale ambitie. Nou, daar kom je niet op dag 1, daar moet je in baby steps naartoe. Maar die hogere doelstelling continu in de gaten blijven houden en kijken van en hoe, hoe hard groeit onze klantenbestand. En dus uh, de mogelijke kans op het aantal vragen dat gesteld wordt in relatie tot uh, de vragen die we in het digitale domein kunnen beantwoorden. Zijn dan ook een, meet, uh, een, een, een meetpunt, zou ik maar zeggen. Je kunt ook uh, een content performance test bijvoorbeeld doen. Kijken hoe goed je content aansluit bij de vragen die gesteld worden. Hoe snel dat wordt gevonden, of het ook bijdraagt aan het in één keer goed beantwoorden. Ja, weet je, ik kan hier helemaal los uh, uh, uh, ja, op, ja. op gaan. Ja, nou ja, we, zitten hier, we, zitten hier we zitten hier natuurlijk ja. toch ook in het kader van, van customer engagement. Ja. En, uh, en een van die zaken daarbij is natuurlijk ook ja, de klanttevredenheid. Hè? Of een NPS. Ja. Linken jullie, uh, uh, Martin, linken jullie die nog aan, uh, aan je kennismanagement? Uh, dat is niet direct, want je, je kan dat niet zo één op één direct uh, meten. Maar een, een betere dienstverlening, een beter product, een betere service, uh, genereert een betere NPS. Ja. Uh, ik kan dat nu nog niet direct meten. We zijn pas uh, sinds januari echt live met het nieuwe systeem. Maar ik verwacht wel dat we een hogere NPS hebben eind van dit jaar. Ja. Maar dat is dan niet alleen door uh, kennismanagement, dat is door alle activiteiten die we, maar is dat, dan, is dat dan ook een van je doelen die je hebt geformuleerd uh, met het management bijvoorbeeld? Van joh, wij, wij willen ook echt kijken naar het NPS en, of naar de customer, uh, uh, nou, tevredenheid. Wat wij, wat wij wel direct meten is inderdaad de uh, tevredenheid over het artikel zelf. Mm -hmm. um, dus dat is uh, wat we de komende tijd gaan, gaan opvolgen. Mm -hmm. um, daarnaast hebben wij eigenlijk, hè, want we zijn zowel een software als een hardwarebedrijf, Iedere maand uh, nemen wij met de, uh, de directie van die bedrijven eigenlijk de customer interactie uh, door. En vertalen we inderdaad daadwerkelijk die tien meest gestelde vragen of de meest onduidelijkheden naar productverbetering. Mm -hmm. um, en ja, dat in totaal moet dan leiden, uh, leiden tot een betere NPS. Oké. Okay. Um, als we daarnaar uh, kijken, dan, uh, en wat ik al aangaf, we hebben het over customer engagement. Uh, Misschien een klein beetje off-topic, maar wat, uh, wat zien jullie aan, uh, aan trends? En links maar aan, aan, aan kennismanagement. Wat zien jullie aan trends in de markt, zeg maar, op het gebied van customer engagement en kennismanagement? Ja, ik trends, mensen willen gewoon uh, dat het product direct out of the box werkt. En dat is, dat is een trend die er natuurlijk al wat langer is, uh, wat door veel uh, fabrikanten ook al geleverd uh, kan worden. Een complexer product als dat van ons, wat echt door een, door een installateur neergezet moet worden, is dat wat lastiger. Um, maar daarna moet het vanzelfspre als vanzelfsprekend werken. En simpele dingen zijn altijd het moeilijkst om te maken. Mm -hmm. uh, en Vandaar dat wij heel erg uh, zeg maar die, die issues die daarin uh, van voren komen opvolgen. Om het inderdaad en voor de installateur, maar ook voor de klant, voor de beheerder, etcetera, uh, zo eenvoudig mogelijk te maken. Dus, dus, keep it simple. Ja, of dat een trend is, weet ik niet. Dat is eigenlijk een, een opdracht. Ah, je geeft wel eigenlijk nog wel even iets heel interessants hieraan Is dat eigenlijk heb je dus meerdere doelgroepen waar je kennismanagement voor hebt. Ja. Want je hebt het voor de consument, maar ik hoor je ook die installateur noemen ja. die dus ook jullie support nodig heeft ja. om een goed product, jullie product, goed neer te kunnen zetten. Correct, ja. En daarom zeg ik ook doelgroep, want het is niet alleen de klant. Er zijn meerdere betrokkenen die, die kennisbehoeften eigenlijk hebben. Dat is wel het interessant. En nog heel even over de trends. Ik, uh, convenience, dat is er eentje nee, totaal mee eens. Ik bedoel, dat maakt dat we uh, uh, blij worden van een product, denk ik. Uh, maar op het moment dat dat product het niet doet, moet je er wel voor die klant zijn of voor ja. die doelgroep. En zorgen dat je dan het juiste antwoord geeft en hem met en met helpt. En daarin hè, is digitalisering natuurlijk een hele belangrijke. Want veel daarvan kan uh, in het digitale domein, zoals het zo mooi noemen, opgevangen worden. Mm -hmm. um, daarin wil je het repetitieve werk ook weghalen bij de mensen. Dat alles wat je dubbel moet doen, hè, dat wil je eigenlijk niet. Dus nee. die, die robot moet uit die mens gehaald worden. Uh, en daardoor een robot laten overnemen, dat is veel makkelijker. Dat is een andere trend. dus ook weer gemak. Um, persoonlijke human touch, het persoonlijke uh, stukje, wat we allemaal zo belangrijk vinden als, als mensen, op het moment dat het emotioneel wordt, of dat je echt hulp nodig hebt, En dan wil je als klant heel graag dat een organisatie klaar voor je staat. En die balans, dit is echt een hele, ja, vind ik, een thin line, daar moet je goed over nadenken in je strategie. En dat leidt tot ja, loyale klanten als je daar heel goed in bent. Daar ben ik van overtuigd. Ja, want, uh, dankjewel voor het antwoord. En uh, ik denk ook, als je gewoon kijkt, generiek naar de markt, dat de meeste klanten er niet op zitten te wachten om contact op te nemen nee. met de leverancier van het product. Nee. Weet je? Van tijd is schaars en vaak hebben ze wel andere dingen die ze in die tijd willen doen. Um, en dan is het, ja, is het fijn dat je zo snel mogelijk antwoord krijgt op, uh, ja, op de vraag die je hebt. Dus, uh, en als ik het goed begrijp, draagt kennismanagement daaraan bij. Absoluut. Absoluut ja. Hoe breng je nou kennismanagement op de beste manier dan naar je medewerkers? Uh, hoe zorg je er nou voor, want jullie zeggen hè, we meten, hoe zorg je er nou voor dat ze het ook daadwerkelijk gaan gebruiken. Want In mijn ervaring is het vaak, je kan het allemaal klaar hebben gezet, je kan het allemaal faciliteren, maar als men het niet gebruikt, dan heeft het geen toegevoegde waarde. Wij doen dat heel duidelijk door hun eigen kennis te gebruiken, hun eigen uh, artikelen zou ik maar zeggen, ook daadwerkelijk te publiceren, um, ook als een medewerker een artikel geschreven heeft, ook aan te geven van, wat staat er nu in, kijk het nog eens na, is het ook wat je, wat je bedoelde. Um, maar ook um, als zo'n artikel leidt tot een productverbetering, ook dat terug te koppelen. Dus een lerende organisatie gaat naar alle lijnen en naar alle delen van de organisatie toe. Of dat productproces, medewerkers, aan de receptie, hebben we recent nog uh, een aantal aanpassingen gedaan. Of bij de directie, maakt niet uit, iedereen... Vraag bij aan zeg maar, het intelligente vermogen van de organisatie. Ja, mensen hebben dus ook daadwerkelijk het idee dat wat zij doen en als zij het gebruiken, dat dat waarde toevoegt. Voor henzelf, maar ook dus voor de klant. Ja, want het helpt direct. Hè? Als je een klant zeg maar, een onduidelijk verhaal vertelt, heb je gelijk een moeilijk gesprek. Ja. niemand wil dat. Niemand nee. komt ochtends naar kantoor of uh, zit zich achter zijn home desk om, te, om een moeilijk gesprek te hebben. Iedereen wil gewoon die klant geholpen hebben. En tinkie, als je kijkt vanuit jouw praktijk binnen ja. vele organisaties? Ja, We hebben een hele mooie definitie als het om kennismanagement gaat. We hebben er drie, maar eentje ervan is dat kennismanagement ervoor zorgt dat het intellectueel kapitaal van je organisatie gebruikt wordt door meerdere mensen dan alleen die ene persoon die alles weet. En door dat op die manier toe te passen, zorg je ervoor dat je een beter gesprek met je klant kunt voeren, online of face-to-face. Um, en dat, dat is een hele belangrijke, waarvan ik denk, van, ja, als je daar goed over nadenkt, dan is dat wel... Uh, als dat goed is en dus relevant is, dan wil je er gebruik van maken. Want dan kun je een beter gesprek met je klant voeren. Dus ik denk dat dat, hè, naast de betrokkenheid die, jij net, die Martin net, uh, net, net aangeeft, dat dat een hele belangrijke is. Ja, en de, de, de kwaliteit van de content is daar heel belangrijk, die, belangrijk in. Die moet vindbaar zijn, die moet bruikbaar zijn klip uh, uh, en klaar, uh, geen wollige teksten, maar gewoon bam, duidelijk antwoord. Ja, dan heb je er iets aan. Waar begin je eigenlijk? Goeie vraag, um, je begint uiteindelijk bij je klant. Bij de doelgroep die de vraag stelt, want daar moet je antwoord op geven. En als je die geïdentificeerd hebt, dan kun je vervolgens ook uh, met alles wat erbij komt kijken... Uh, je kennisorganisatie inrichten, je systeem oppakken... Uh, uh, en, en eigenlijk dus ja, je visie rondom kennismanagement formuleren om daar een strategie aan te koppelen. Dat hebben wij ja. uh, bij, uh, bij Martin ook gedaan. Dus de klant is het begin? Ja, niet de organisatie zelf, maar de klanten van die organisatie. Want die hebben vragen en daar moeten we antwoord op geven. En Het liefst in één keer, zodat hij niet uh, drie keer contact hoeft op te nemen. Of nou ja, we kunnen ja. Het allemaal bedenken wat er mis kan gaan. En dat wil je voorkomen. Ik denk dat dit een mooie eye-opener is voor heel veel organisaties die met management zijn gestart. Want dat ze daar niet zijn begonnen, maar bij de interne organisatie. Ja. Inderdaad, luister naar je klant, dat is echt zo belangrijk. Want ook als je vanuit de interne organisatie uh, kennismanier organiseert, om het even zo te duiden, dan krijg je veel meer zeg maar, het marketingverhaal, en het technische productverhaal. En daar is een klant niet in geïnteresseerd. De klant is geïnteresseerd in hoe zijn gebruik ondersteund kan worden. En die vraag stelt hij aan service. Als je kijkt naar kennismanagement, wat zijn dan de ambities van EVbox voor de komende periode? Ambities naast uh, klanttevredenheid, betere producten uh, te kunnen maken, betere processen te kunnen maken, zodat uh, onze dienstverlening voor de klant uh, vanzelfsprekende is. En mocht die dan inderdaad uh, nog steeds vragen hebben, dan hoop ik uh, dat de klant die informatie online vindt. We hebben de doelstelling om 90% van de informatievoorziening online te hebben. Of dat nu via het internet is of via de, de, de driver-app bijvoorbeeld. Um, en als het dan daar nog niet gevonden wordt, dan hebben wij inderdaad nog steeds onze telefonische dienstverlening. Of de klant kan een case indienen om uh, zijn zaak zo op te lossen. En Met name dat, die, die transacties, die vertalen we dan weer terug naar online. Zodat die vraag niet meer terug hoeft te komen in de organisatie. Het ja, is wel echt heel mooi om te horen dat je echt een digitale ambitie hebt. Dus dat kennismanagement niet alleen maar is voor de medewerker, maar eigenlijk direct ook voor de eindgebruiker ja. Dat die zeg maar, zijn vraag beantwoord kan krijgen ja. op de plek waar hij wil, in de ja. app ja. of uh, uh, ja. op de website. Ja. Hij laat tenslotte ook 24 uur per dag op, dus wij moeten er 24 uur per dag voor hem zijn. Mooi. Welke vraag heb ik niet gesteld die jullie wel van mij hadden voor? Goeie vraag. <laughs> um, nou, misschien nog iets over de valkuilen van kennismanagement. Dat is ook wel een beetje mijn stokpaardje. Uh, er wordt vaak heel makkelijk over gedacht. Hè. doen we er even bij. Martin zei net gelukkig al, het is een vak. En mm -hmm. dat, dat blijkt ook wel. En als je dat op de juiste manier aanpakt, dan kun je ook heel snel resultaat zien. En een van de, van de valkuilen is dat organisaties het te groot willen aanpakken. En het daardoor zo groot maken dat het te lang duurt voordat je dat resultaat ziet. En dan wordt het saai en uh, dan levert het voor, het voor je gevoel niks op. Dat is gewoon een zonde. Dus uh, een systeem alleen, we hebben het er al even over gehad, ja. maar dat is ook geen oplossing. Uh, garbage in, garbage out. Hè. Vaak is er al heel veel kennis, mm -hmm. er is al heel veel content. Uh, dan wordt er gezegd, we nemen een nieuw systeem en dan zetten we alles wat we al hebben in dat nieuwe systeem. Werkt ook niet. Jammer genoeg, ik zou het dolgraag willen dat het mm -hmm. zo was, maar ja, dat is gewoon niet zo. Dus dat zijn wel, en de kennisorganisatie niet inrichten, dus je focus op, systeem inrichten, mooie content typen, maar dan niet het beheren, waar we het ook over gehad hebben. Ja, dat zijn voor mij wel de valkuilen uh, die ik graag mee wil geven uh, aan onze luisteraars. Iedereen in een organisatie zijn klantcontactmedewerker Als mensen dat begrijpen, dan ja. snappen ze vanzelf het belang van knowledge management. Marten en Tinky, dankjewel voor uh, het delen van ervaring, het delen van jullie kennis. En uh, wat mij is opgevallen is dat het uh, uh, niet zo makkelijk is als velen denken dat het lijkt. En uh, dat het onderdeel is van de strategie van je organisatie. Dat je doelen moet hebben. Dat het niet alleen is voor customer service, maar voor de hele onderneming. En dat je ook er buy-in moet hebben van directie en die ziet hoe belangrijk de juiste kennis is. Uh, om uiteindelijk je strategische bedrijfsdoelen te halen. Um, dankjewel voor deze waardevolle informatie. Graag Dat was hem weer voor deze aflevering. Wil je nou meer of nieuwe inzichten? Abonneer je dan op de Customer Engagement Podcast. Via onder andere YouTube, Apple of Spotify. Tot de volgende keer.